In deze video laat ik zien waar je een overzicht kunt vinden, zowel als docent als student, van al je klasnotitieblokken. Het gaat dan om de notitieblokken die gemaakt zijn via Teams, die daar dus ook in bewerkt kunnen worden, maar die kun je ook op een andere manier bereiken. Als ik in de browser naar mijn Office 365 omgeving ga, het portaal van mijn school, dan heb ik in de app launcher bovenaan links, heb ik OneNote als knop. Daar heb ik op geklikt. Je kan ook trouwens hier aan de linkerkant OneNote terugvinden als je in de Office 365 uh, voorpagina bijvoorbeeld zit. Uh, als je OneNote aan hebt geklikt, dan krijg je allereerst een overzicht van de recent gebruikte notitieblokken. Dat zijn zowel standaard notitieblokken OneNotes en ook klasnotitieblokken. En dat staat door elkaar in, uh, nou ja, uh, op basis van hoe uh, recent je daarin hebt gewerkt. Je hebt dan een knop, uh, kopje Mijn Notitieblokken. Daar zie je dan reguliere notitieblokken waar je uh, je eigen aantekeningen kunt bijhouden. Standaard krijgt iedereen één zo'n notitieblok als hij een Office 365 account heeft gekregen. Um, maar het belangrijkste hier gaat om deze kop, de klasnotitieblokken. En hier zie je dus zowel als docent als student al je klasnotitieblokken uh, waar ze achter de schermen in wezen worden opgeslagen. Uh, vanuit uh, alle klassenteams waarin je die hebt aangemaakt. Het mooie hiervan is dat je sowieso hier uh, naartoe kan. Dan kan je in OneNote online erin gaan werken. Dus je hoeft niet per se via Teams daar naartoe. Dus dat is een andere weg. Maar je kan ook alles opslaan hier. Je kan een kopie opslaan van zo'n klasnotitieblok. Dat doe je door op de drie stippeltjes te klikken. Uh, dan te kiezen voor kopie opslaan. En dan krijg je de keuze... Of je het wil opslaan in een werk- of schoolaccount. Dus stel je stapt over naar een andere school of je gaat bij een werkgever werken. Dan kun je een kopie opslaan van alles wat je in je notitieblok hebt gedaan in Teams. Uh, je kan het ook in een privé Microsoft-account opslaan. En daar log je dus eerst op in en dan kan je alles meenemen van je eigen werk wat je wil bewaren. Dus dat is een mooie functie die verstopt zit onder het kopje klasnotitieblokken achter ieder notitieblok. Dat was in het kort hoe je de klasnotitieblokken achter de schermen terug kan vinden onder de menuoptie OneNote.